Welkom bij Tomzorg. Zoekt u een kwalitatief stabiele opvouwbare stoel? dan is Giesla een zeer goede keuze. De Giesla is gemaakt van hoogwaardig kunststof, de rug en de zitting en het hele frame van wit gelakt aluminium. Dus heel licht en zal nooit gaan roesten. Daarbuiten is het frame voorzien van verstelbare poten met Grote doppen die de stoel stevig op de douchebak zullen laten staan, maar daarnaast ook nooit de douchebak zullen beschadigen. De zitting heeft gaten, zodat het water weg kan lopen en dat u altijd een hygiënisch oppervlakte houdt. De maat van de kiesla is buitenmaat 51 centimeter met een zitbreedte van ruim 40, en zitdiepte van ruim 40 centimeter... En een zithoogte die u kunt instellen van 43 tot 51 centimeter. Natuurlijk is de gisela makkelijk opvouwbaar. Zodat u de stoel zonder veel plaats weg kunt zetten in uw badkamer. Dus, zoekt u een kwalitatieve, stabiele, opvouwbare doelstoel, dan is de Gisla een perfecte keuze. Hartelijk dank!